Goedemorgen, ik heb een leuke boodschap voor jullie buiten staan. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit. Krapte op de arbeidsmarkt geldt inmiddels voor alle sectoren. De hele wereld is op zoek naar de beste mensen. En wij? Wij hebben ze. De ideale kandidaten. 80% van de jongeren weet ons dat te vinden. Nu de werkgevers nog, en daar zien we kansen. Dus solliciteren wij op openstaande vacatures van onze favoriete werkgevers. Met perfecte cv's en motivaties. Voor Montals, Sean Capital en Jan Capitaal. Met contactgegevens die altijd leiden naar ons. Hoi, met Sean Capital. En vergeten ze ons terug te bellen? Geen probleem. Dan sturen we ze toch gewoon een gentle reminder? Wild plakken, kunst creëren... Hoi, ik heb een pakketje voor de HR afdeling. Of een mega cv voor de deur rijden? Oh, wat leuk! Check. We brachten zelfs dozen vol met originele sollicitaties langs. Een stap te ver? Echt niet. Liever een stap extra. En het beste is, het werkt. Zo ontstonden nieuwe samenwerkingen met werkgevers en hielpen wij MKB Nederland aan de perfecte profielen. De ideale kandidaat? Altijd Young Capital.